Welkom bij Tomzorg. Zoekt u een toiletverhoger die uw toilet 9, 12 of zelfs 15 centimeter kan verhogen. En u zoekt een gebruikersgewicht tot wel 200 kilo. Dan is de Brit een zeer interessante keuze. Een toiletverhoger voorzien van armleuningen die ook keurig wegklapbaar zijn. Voorzien van deksel zodat als deze gemonteerd is, het toilet weer keurig af te sluiten is. Voorzien van een zeer royale opening. En aan de onderkant door middel van een zeer stevige kunststofbalk te monteren aan uw toilet. Met ruime openingen, zodat deze op bijna elk toilet de juiste plek van het gat kan vinden. Deze balk is in drie standen te verplaatsen. En daarmee krijgt, u dus drie, daarmee krijgt u dus drie mogelijkheden, 9, 12 of 15 centimeter toiletverhoging. Als de armleningen gebruikt worden, dan is het belangrijk dat de toiletverhoger goed op het toilet gemonteerd is. En daarvoor worden twee bouten bijgeleverd met zeer royale kunststof moeren. Deze moeren kunt u keurig met de hand vastdraaien en heeft u verder geen gereedschap bij nodig. Dus zoekt u een royaal, stevig en stabiele toiletverhoger met armleuningen. Goed te monteren op het toilet zodat u altijd veilig u van het toilet af kunt duwen op de armleuningen. Dan is de BRIT een zeer goede keuze. En zeker met een gewicht tot 200 kilo. Geeft het ook aan dat het een zeer veilig en stabiele verhoger is. Dus gaat u over tot de aankoop van de BRIT. Dan wens ik u daar heel veel plezier mee. En hoop u spoedig weer bij Tomzorg terug te mogen zien. Hartelijk dank.